Hallo iedereen, een super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik een super leuke ruilstaanmerking met jullie inpakken. Dus zijn jullie benieuwd wat er allemaal in die ruilstaanmerking zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En we maar snel beginnen. Ik heb de ruilstaanmerking samen met mijn allerbeste vriendin gedaan. Of ja, één van mijn allerbeste vriendinnen. Want ik heb haar. Wel meer dan één. En, maar ze heeft ook een sierra account die noemd Jewels by Lisa. Normaal kennen jullie haar wel denk ik, want het is ook al vaker in mijn YouTube-video's geweest. Maar dit is dus haar account, dat komt hier heel even in beeld. En we hebben dus een RUL-samenwerking gedaan. De RUL-samenwerking heeft een waarde van iets meer dan 23 euro. Dus dat is wel, wel heel wat, hè. Het is niet ontzettend veel, eigenlijk wel. Want we hebben ook wel eens grote RUL-samenwerkingen gedaan. De grootste heeft volgens mij een waarde van 50 euro. Dus dat is echt wel... Best wel. veel. Maar wat ik dus als eerste doe, ik ga alles in het boekje opschrijven. Dit is mijn bestellingsboekje. En hier hoop ik ook alle bestellingen bij. En ook, ook wel samenwerkingen. Volgens mij hebben jullie dit boekje ook al eens gezien bij een andere orderen die ik ging inpakken. Dus ik schrijf het altijd hier in het boekje. Dus dat ga ik als eerste doen. Ik ga dat natuurlijk dan niet helemaal filmen. Want dan zijn we heel lang bezig met. Of ja, dan gaat de video heel lang duren. Dus wanneer ik alles erin heb geschreven, ben ik er bij terug. Of ja, dan kom ik weer bij jullie terug. Dat is iets beter, denk ik. Oké, okay, alles staat hier in het boekje genoteerd. Dat is echt wel staat ook nog genoteerd. Uh, maar we gaan beginnen met al deze 2 mm kralen. Die heb ik al genomen. Maar soms heeft ze zo meerdere zakjes van 10 gram. Dus die ga ik eerst allemaal samen doen in een ziplock dus dat ga ik nu eventjes doen. Maar ik denk dat ik mijn camera ergens anders ga zetten. Want anders zien jullie uh, ja, die kralen niet. En dat is wel een beetje vervelend, denk Oké, okay, ik. ik heb mijn camera zo gezet. Dus normaal moet jullie nu alles zien. Eerst um, dus neem ik ziplockzakjes. Grotere ziplockzakjes. Waar ik de kralen ga in doen. Maar dan ik ook nog een soort van leeg potje even nemen. Zodat het makkelijker gaat. Okay, ik ga dit leeg potje gebruiken. Zodat ik eerst al deze kraal hier kan indoen. En dan ga ik die overgieten naar dit zakje. Maar ik denk dat ik nu een timelapse ga zetten. Want anders gaat het heel lang duren. Dus ja, veel plezier. Oké, okay, alle kralen zitten nu hier in. En dat is allemaal klaar. dan kan ik dat hier in mijn boekje gaan afvinken. Ik, denk dat ik dat ga dat gewoon met de markeerstift gaan doen. Ik ga daar zo een vinkje achter zetten. Dat is gedaan. En dan de ook Dan ga ik die nu in een doen. Dus hier is die doos. Ik heb die een beetje die leeg gemaakt. En daar ga ik dus de kralen heel mooi in leggen. Ja, zo mooi moet ook niet maar ik ga het er gewoon dik in leggen. komt er ook nog heel veel andere dingen bij Dus ja, daarom. Dus zo ziet dat er nu uit. Nu ga ik het volgende nemen. Het volgende wat ik nodig heb zijn 100 ziplock zakjes klein en 100 grote ziplock zakjes. Dus die ga ik nu ook heel even nemen. Oké, okay, ik heb de ziplock zakjes. Die zijn niet grote en die zijn niet kleine. Oh. Dus die gaan ook bij in de doos. Dan kan ik ook alweer afvinken op mijn boekje. Dan staat er 100. Kleine pareltjes. En één gouden slotbedel. Dus die ga ik ook even nemen. Zoals jullie zien ben ik even ergens anders gaan zetten. Dat was dus makkelijker. Er had dus één gouden slotbiedel. En ook nog tien... Um, wacht even kijken. Tien zilveren muntjes. Dus ik ga die even samen um, nemen. En dan ga ik die in zo'n stippenzakje doen. Dus ik neem al even een stippenzakje erbij. En dan ga ik hier in het bakje... 10 um, muntjes doen en 1 gouden slotpiedel. En hier zetten dus die muntjes in. Oh. Dus dat ga ik heel eventjes doen. Zetten zitten dus alle 10 muntjes in. En in dit ziploczakje zit een gouden piedel. Die halen we er even uit. En die ik ook even bij en dan doe ik daar allemaal in het zakje. Komt je dichter, dit is dit zakje. En dan ga ik het dat even in. doen. Zo. En dan gaan we dat dicht plakken. En die zo. En dan kan dat uh, in deze doos. met al alle rest. Ik ga dat zelfs. Nog wel allemaal netjes leggen, maar nu doe ik het even zo. Oké, okay, dan ga ik nu het volgende erbij nemen. En ik zit heel even op mijn bed. Ik weet niet waarom, maar op al andere plaatsen is het beeld gewoon heel slecht. Dus daarom. Uh, ik ga eerst de muntjes even aanvinken. En de slotbedel aanvinken. En dan ga ik nu honderd kleine barfjes nemen. En hier die barfjes in. Dus die ga ik nu even allemaal tellen. Oké, okay, ik heb 100 parels uh, gedaald. Ik ga nu in dit hele schattige kleine ziplock zakje doen. En dat is ook al gereed. En mag nu mee in de doos. Toppie! Dat kan ik ook wel weer afvinken. Dan draai ik de pagina om. En het volgende wat ik zie staan zijn 50 hartjes um, Dat pak ik zo. 150 gouden hartjes. Stickers neem ik ook zo. Um, zes buigringen, zilver, die zitten in een bakje. En dan doe ik dat hier even in. Zo, dat heb ik ook alweer afgeteld. Um, wat heb ik afgeteld? Dat heb ik ook alweer geteld en mag nu ook weer in een zakje Dan het volgende zijn um, tien gouden stukjes die kan ik ook wel gaan talen. Dan ook weer in een ziploc zakje En dat ziploc zakje plak ik even. zo. Met een plakbandje. Tadaa. Ik ga zometeen ook nog um, alles in zakjes doen: in leuke zakjes of zo. Maar eerst neem ik alles, er al bij. Neem ik alles af. Dat hebben we ook weer in deze doos. En dan kan ik dat ook wel weer afvinken. Dan staat er um, hond, uh, honder, het, 104 mm para's. Nou, maar normaal heb ik die al geteld. Alleen ik ben dus niet zeker of het er 100 zijn. Dus ik ga het nog even natellen. Oké, okay, normaal zou dit de 100 moeten zijn. En die doe ik we ook weer in een ziplock zakje. Als dus ik er nog eentje kan vinden. 40 koude schelpen. En 50 kneekralen goud. En 50 kneekralen zilver. Ik ga beginnen met kneekralen goud tellen. En het moeten er 50 zijn. Dus dat is ook wel heel wat om te tellen. Dit zijn 80 kneepkralen en ik uh, was daarbij tegen bedoel 50 en die ga ik ook in een ziplockzakje doen. Ik had het me eventjes versproken. Dat is ook alweer gedaan. 25 zelfversluitingen. Hier zijn de zelfversluitingen. En daar heeft ze er 25 van. Die ga ik hier even stellen. Dat zo. Dat is ook alweer fel. Zo, voilà. Dat is ook hetzelfde. Nu nog de zilveren, euh, zilveren knijtkralen en kogelschelpen, Dus die ga ik heel even bijpakken. Oké, okay, uh, dus kouderschelpen zitten er weer in. En hier heb ik nog heel wat zilveren knijtkralen. Dus ik heb nu 40 kogelschelpen. Uh, Tellen, want ze heeft er 40, ja, 40 kogelschappen. Dus dat gaan we nu ook doen. Alle kogelschappen, dat zijn er echt wel heel wat. En dan we ook alweer in de doos. Dan nog 50 kralen zilver. Ik ga even tellen. Dat in het zie Ziezo. En dan moet ik alleen nog een paar kralen toevoegen. En nog 50 houtjes kralen en 150 gouden houtjes stikken. Die 150 gouden houtjes stikken, stikken in die kast hier. Dus die ga ik even optellen. Oké, okay, zoals je ziet zijn daar mijn stickers. Maar ik zoek nog iets rond waar ik de stickers kan ronddraaien. Want. Um, ze willen graag een rolletje hebben. Alleen ik zie hier nergens een rolletje. Dus dat is zeer vervelend. Um, misschien ligt hier nog wel in. Ik kan het wel op een beker draaien. Dat kan ik wel doen. Maar dat is best wel vervelend. Dan moet ik het eerst knippen ofzo. Dus dat ga ik eerst niet doen. Oké, okay, sorry voor de voor de rommelige video. Het spijt me daarvoor. Maar ik heb het dus eindelijk een uh, kukkenrol gevonden. Dus nu kan ik verder met sticker stellen. Dus toppie. En echt sorry dat, die, oh, dat deze video soms een beetje rommelig is ofzo. Ja, het spijt me. Maar ik hoop wel dat jullie een leuke video vinden. Oké, okay, yay. Ik heb 150 stickers erop gelijkt Ik vind het echt wel mooi erop gelaagd. Helemaal recht. Ik ga het ook een beetje vastplakken voor de zekerheid. Zodat dat niet loskomt. Zo met de zijkant. Ik weet niet. Zo gaat dat niet werken. Zo. Tappie. En dan komt hij nog bij in de doos. Uh, wat had ik nog nodig? Ah ja, 50 harteskralen. Dus ik heb ook heel even mijn hartenskralen erbij. Ik heb er nog meer. Ik heb... Eh, uh, hoezo? Ik was niet weg. Oké, okay, ik ben eigenlijk een beetje aanbezig. Eh, um, er alsjeblieft. Niet op. Maar ik heb dus harteskralen. Ze hebben een mix van 50 harteskralen besteld. Dus ik ga hier 50 harteskralen in doen. Dus stop. Oké, okay, dit zijn al vijf. Zo, 50 hartenskralen zit hier in en die ga ik nog in een zakje doen. Dus ik hier eentje dus ik deze pot. Ik ga dat in dit ziplockzakje doen. En normaal heb ik nu alles niet oh, Eens kijken. Tadada. Ja, oh als een Kruisje, een je achter buiten nog een paar kralen moet ik afvegen, maar dat doe ik zo meteen wel. En dan heb ik zoiets genomen. Zo'n inpakzakje. En daar ga ik nu alle, alle verlengstukjes en parels in doen. En ja, ik heb ook nog 15 zilver verlengstukjes nodig. Of moet ik er nog bij doen? Maar ze heeft ook niet laten weten welk zilver. Want ik heb twee soorten zilver. Dus die kan ik er nog niet bij doen. Maar hier ga ik wel al alle rest in doen. Vier keer ga ik alleen onderdelen in doen. Zo, uh, zoals redentjes. De rest ga ik ergens anders in doen. Dus het al allemaal in. En de bedels mogelijk ook bij. En hier doe ik natuurlijk ook confetti bij, want dat kan niet ontbreken. Heel veel leuke confetti. Ik vind de confetti echt heel leuk. En dan is het eigenlijk, eigenlijk ook mijn bestelling inpak. Op, de, op het einde van de video, dus na de outro, um, komt ook nog even een beeld of video, foto of wat dan ook. Over hoe het, er uiteindelijk is uit, hoe het er uiteindelijk uitziet. Wow, ik kom even niet meer op mijn woorden. Dus zo, zo pak ik mijn bestellingen in. En ook samenwerkingen. Vonden jullie dit een, een hele leuke video? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Ik geef deze video een dikke duim omhoog. En tot de volgende keer. Doei!